Boys, jullie hebben gezien aan de titel in! Heb je concurrentie met andere mensen? Right. Voor de mensen, uh, ja, jullie gaan dat zien, eerst liken, abonneren, ik ga jou niet gratis antwoorden geven, je moet er liken, abonneren, ik ben vandaag met Robin, yo Robin! Robin? Yo! Hij is aan het aftrekken, ja toch? <lacht> Na de intro boys, liken, abonneren, wie niet liked of je... Boys! Uh, veel mensen vragen af Adempje concurrentie tegen andere mensen. Nee, boys. Ik heb tegen niemand eigenlijk. Ik, ik, ik ben wel iemand. Echt waar, hein, Robin? Hè? Vr Robin vraag eerst aan jou, Robin. Wat vind je Wat van deze. Wat vind je van mensen die elkaar in de gaten houden? Dus eh, eh, eh, eh, 2.0 eh, of. ja, concurrentie houden. Ik kan aan de ene kant wel begrijpen, maar aan de andere kant wel vies dat mensen elkaars ideeën stelen, weet je. Je moet weten, niet ik hou me. Ik ben zelfs. Kijk, ik hou mezelf in de gaten. En toch, mensen houden mij in de gaten. Snap je wat ik bedoel? Ik let op ja. mezelf en nog steeds mensen letten op mij. Dat, dat, dat, dat snap ik niet bij mensen, snap je? Let op je eigen bro, ga niet op, op andere mensen letten. Ik let, zo, ik let zelfs op mij en toch zijn er mensen die op mij letten. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar dat zijn gewoon mensen of die hebben geen ideeën, die proberen van jouw ideeën weer te stelen. Voor mensen, ja, vraag Adam mama, wat is dit voor een video? Nou, voor mensen, ik had even snel uitleggen Ik had geen idee. ik kon wel een idee van iemand anders stelen, maar ja. Ja, geen idee man, je weet toch man, dus zeg. Hey, ja. Even voor de kijkers een tip hè. zou ik jullie een tip geven boys, kijk als je, hoe, hoe meer je anderen in de gaten houdt, Jezus. hoe vaker je anderen in de gaten houdt, hoe slechter het op een gegeven moment met je kanaal gaat, want je wordt onzeker, weet je, en dat is ook niet goed, weet je, ja, je houden, dat, dat kan, maar ik doe het niet te veel weet je. Ja, vannacht ben ik echt serieus, vandaag ben ik wel een beetje onzeker, mezelf, snap je, ja. maar. Dat heb je al soms in het leven boys, omdat je even onzeker bent Maar er, sinds vandaag, het is nooit dat ik on onzeker ben ik, ik ben elke dag, hè, elke dag heb ik die motivatie door te gaan Snap je, weer een stap verder te zitten Maar ja, als ik, als ik ook, als ik merk dat ik onzeker ben Dan zie ik ook oh, dat het niet lekker gaat En als ik echt positief blijf, dan gaat het wel lekker Met abonnees, tot likes, tot views, comments En sinds vandaag ben ik niet zo echt op mijn, op mijn vel En toch, het voelt me anders, ik voel me een beetje anders vandaag Ik voel me precies van vorig jaar het is raar om te zeggen, maar het is echt precies van vorig jaar. Ik voel me precies van Adam 0 van vorig jaar. Van december. Voor de mensen, je weet. Het is bijna vakantie, boys. We gaan weer knallen. Ik ga niet te veel praten. Uh, ja, ik heb geen concurrentie tegen niemand. Robbie, heb jij iets tegen iemand? Een andere YouTuber of zo? Gebeld. ja. Mensen hebben hoeveel ook... mensen? Oké, okay, hoeveel mensen? Ik heb er nul. Echt waar, ik heb er misschien nul. Als ik nu zo nadenk. Yeah? Ja? Ja, ik, ik weet niet echt wat je echt concurrentie vindt. Ja, maar hoeveel oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mensen denk jij, 3, 4, die je denkt, ah oh, daar heb ik wel echt iemand tegen, iets, snap je? Ah, uh, sowieso onder de vijf, sowieso. Oké, okay. nou voor de mensen, uh, ja, dit was de video, het was meer kort, ze ben toch kort en krachtig, zeg ik altijd. Voor de mensen, we komen volgende week weer met een leuke video, ik denk weer een reageervideo, video boys. Maar voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren boys, volg even Robin op Twitter, Robin gaat de thumbnail fixen, en hoop bitch. ik. Twitch, dus volg hem die hoerkind Als je hem niet volgt, je weet toch Je moet hem wel bedanken, hij maakt die team 0, hè? Ja, dan moet je terug bedanken, ja. je weet toch Dus voor de mensen, vergeet niet te liken, te abonneren Dat is echt peace Out